Wanneer GIT geïnstalleerd is en wanneer ook de allereerste configuratie gebeurd is, kunnen we ervoor gaan zorgen dat we uh, GIT gaan gebruiken door bijvoorbeeld een versie te maken van de bestanden van ons project, een allereerste versie van de bestanden van ons project. Daarvoor gaan we deze commando's gebruiken. Nu, ik ga ze niet overlopen, we gaan ze zo dadelijk wel in de praktijk bekijken. Daarvoor ga ik gebruik maken van de GIT-Bash-shell. De GIT-Bash-shell, Git dat schrijft men als volgt, hè. Dat is een extra omgeving die geïnstalleerd wordt in Windows wanneer u Git installeert. Wanneer u Git installeert bij Mac of op Linux, dan heeft u dat niet nodig, want de Bash Shell is al een onderdeel van die besturingssysteem. Maar voor Windows wel, omdat Git gebruik maakt van een aantal tools die mee geïnstalleerd worden in die Bash Shell. Dus vandaar, wanneer u Git wil gaan gebruiken, dan kunt u best de Git Bash Shell gaan opstarten. Kort eventjes hoe dat die bash-shell in elkaar zit. Ik zit hier in een bepaalde directory. Welke directory? pwd, print working directory, vertelt mij dat. U kan het ook hier kunnen zien, want die tilde die staat eigenlijk voor mijn home directory. En cusersjef is mijn home directory. Hier worden we al direct geconfronteerd, zou we kunnen zeggen, met een verschil eh, tussen een Linux-bestandssysteem en een Windows-bestandssysteem. In Windows, dat weet u waarschijnlijk wel, heeft u drive letters. De C-schijf, de D-schijf enzovoort. In Linux bestaat dat niet. In Linux heb ik een root directory. En alle andere directories staan onder die root directory. Die root directory, dat is de slash. Nu, om die twee in overeenstemming te brengen, gebruikt men hier een conventie. Dat de drive letters eigenlijk ook directory namen worden. Ik ga mijn Git hier op de D-schijf uitvoeren. U kunt er op de C-schijf doen, dat maakt op zich niet uit, maar zo kunt u meteen ook zien hoe dat u van drive letter wisselt wanneer u in die bash-omgeving zit. Via het cd-commando kan ik van directory veranderen en ik wil naar de d-schijf gaan, dus slash d, net zoals slash c natuurlijk. En op de d-schijf heb ik een tmp-directory en daar kan ik naartoe gaan. U ziet hier al de, de naam van de directory verschijnen, dtmp. Ik kan ook weer pwd gebruiken om die directory-naam te zien. In die TMP directory, in die Temporary directory, ga ik een aparte directory maken voor mijn git project. mkdir, make directory, git vb, git voorbeeld. Ik ga in die directory ingaan, cd, Gitvb zou ik moeten typen, maar ik kan ook de, de tab gebruiken om dat te laten aanvullen. Als ik op tab druk, vult hij dat automatisch aan naar git vb. Dit is de directory waar dat ik met git wil gaan werken. Nu, wanneer ik voor de eerste keer in een directory zit waar ik met git wil werken, zal ik git eerst moeten initialiseren in die directory. Git init. En wat zegt hij dan? Initialized empty git repository in, en dat is een beetje raar, want hier gebruikt hij wel de conventie van de, de dubbele punt van Windows, maar goed, tmpgitvb.git. En zegt hier, ik heb in die gitvb directory een .git directory gemaakt, en daar staat eigenlijk de volledige databank, de configuratie van git in. Is dat zo? Via het ls-commando kan ik de inhoud van een directory opvragen en eigenlijk heeft mij hier geen resultaten. Waarom niet? Wel, alle namen in bash die beginnen met een punt, dat zijn verborgen bestanden of verborgen directories. Om die ook te zien via ls, moet ik de optie min a meegeven van all en dan zie ik dat ik inderdaad ook een punt git directory heb hier. Die andere, de punt, verwijst naar de directory zelf, dus met andere woorden naar dtmpgitvb. Het heeft dus geen enkele zin om cdpunt te typen, dan blijf ik gewoon staan waar ik stond. Punt, punt verwijst naar de parent directory van de huidige directory, dus de tmp directory. Cd.punt zet mij één niveau hoger. Moet ik niet zijn, gitvb is de plaats waar ik moet zijn. Ik ga hier um, in JavaScript, project, TypeScript, C-Sharp, Java, PHP, Python, noem maar op. Uh, dat ga ik hier allemaal niet gebruiken. HTML, CSS, alle dingen die ik normaal gebruik met Git. Ik ga gewoon bestand maken. En de eenvoudigste manier om een bestand te maken in de Bash shell is via touch. Touch maakt dat bestand aan. ls-l, ik zie hier uh, dat ik een bestand eerste.txt heb. Hoe groot is dat bestand? Via min-l... Kan ik uh, dat zien? Dus nu gebruik ik mijn LS-L en ik zie dat dat 0 bytes groot is. Aangemaakt op 11 uur uh, 19. LS-L vertelt mij informatie over dat bestand. Dus Touch maakt zo'n bestand aan. Als het bestand al bestaat, als ik terug opnieuw Touch uitvoer, Tappen om de rest te laten uh, aanvullen, en ik gebruik LS-L terug opnieuw, dan zie ik dat hij de tijd heeft aangepast. Heeft het bestand aangeraakt, vandaar touch, en elke keer wanneer een bestand wordt aangeraakt, verandert de tijd. Behalve als het bestand niet bestaat, dan wordt het gemaakt. Er zit niks in, dat is ook niet belangrijk voor ons op dit moment, ik moet gewoon een bestand hebben. Via git status kan ik de status van git gaan opvragen en dan zie ik dat ik op de branch master sta, dat kon ik hier ook zien trouwens. Master is een branch of een tak, git kan met verschillende takken werken. Standaard heb ik altijd een master branch. En elke versie die ik maak zal toegevoegd worden op die masterbranche. Dus daar krijg ik eigenlijk een, een reeks van versies. Er zijn nog geen versies gemaakt, no commits yet, hè, want een versie wordt aangemaakt met een commit. Maar hij zegt me wel, er is een untracked file, eerste.txt. En untracked wil zeggen dat git die nog niet aan het volgen is. Om die aan git bekend te maken, moet ik die toevoegen aan de staging area. En dat doe ik zoals er ook staat, met git add. eerste.txt. Hij geeft mij geen feedback, maar wanneer ik terug opnieuw git status opvraag, dan zie ik dat het een beetje veranderd is. Het is nog steeds on-branch-master, no-commits yet. Maar nu zegt hij changes to be committed en hier zie ik die file staan, eerste.txt. Want daarvoor dient die staging area. Voordat ik een nieuwe versie ga maken, moet ik eerst gaan bepalen welke wijzigingen er allemaal in die nieuwe versie zullen komen. Dat doe ik via git add. Dan worden ze toegevoegd aan de staging area. En zo dadelijk wanneer ik een nieuwe versie ga maken, wordt de volledige inhoud van de staging area gebruikt om die nieuwe versie te maken. Nu, meestal is dat meer, meer dan één bestand, want bestanden horen samen natuurlijk hè, binnen, binnen in een softwareproject. Meestal is dat meer dan één bestand. Dus u moet meerdere bestanden gaan toevoegen aan die staging area. Maar het zou wel kunnen dat u zich vergist, dat u een bestand te veel heeft toegevoegd. En hier ziet u meteen ook het commando dat dan nodig is, git-rm-min-cached. Zo kan ik een bestand weghalen uit die staging area. Ik moet natuurlijk wel zeggen wat het bestand is: eerste.txt. Remove is dat geremoved uit mijn working directory, uit mijn directory waar ik gewoon in zit. Nee, dat is geremoved uit de staging area. Dus wanneer ik git status terug opnieuw gebruik, dan zie ik dat ik terug in de situatie zit van daarvoor. Ik heb weer terug opnieuw untracked files. Goed, dat wil ik niet. Ik ga terug opnieuw dat bestand toevoegen aan de. Uh, staging area via git aan het .txt Nu kan ik een nieuwe versie maken, en dan zal de volledige inhoud van de staging area toegevoegd worden aan die nieuwe versie. Een nieuwe versie is via git commit. Ik moet ook altijd een message meegeven bij git commit. Dus haakjes, hè, wanneer ik dubbele mintekens gebruik, dan is dat de lange versie van de optie. Er bestaat ook een korte versie, dat is met één minteken, min m. Wat wordt mijn message? Wel, over die messages kan men veel zeggen. Algemeen wordt aangeraden om die met een werkwoord te schrijven in de gebiedende wijs. Bijvoorbeeld, begin met het project. Als ik dat ga uitvoeren, dan zegt hij dus dat er een nieuwe versie is gemaakt. Create, Mode enzovoorts. Via Git log kan ik alle versies opvragen. En dan zie ik dat ik hier een versie heb gemaakt door Joske Vermeulen. Op maandag 20 juli, de dag voor de nationale feestdag, op 11 uur 23 enzovoorts. Die versie, daar wordt naar verwezen via HET. HET verwijst altijd naar de laatste nieuwe versie in de huidige branche, in de branche master. En hier ziet u trouwens ook uh, de message die ik heb meegegeven. Git-status. Okay, dus dat is mijn status. Uh, er valt niks meer te committen en de working tree is clean. Dat wil zeggen dat wat er in de working tree, in de huidige directory staat, in die GitVB directory, dat komt overeen met de laatste versie, met de versie van het. Stel nu dat ik mijn uh, working tree ga verknoeien. Ik verwijder bijvoorbeeld mijn eerste.txt. En ik had dat beter niet gedaan, want dat is een ongelooflijk uh, belangrijk bestand, een stomiteit, een verkeerde bestand verwijderd. Dat is niet erg want ik heb ondertussen al een versie gemaakt waar dat bestand in zit, ik kan die versie gaan terugzetten. Wat is de status op dit moment? Wel, hier zegt hij dat er uh, een wijziging is gebeurd. Eerste Eerste punt, punt txt werd getrakt, en het moment dat een bestand één keer in de staging area zit, wordt dat getrakt. Het wordt nog altijd niet in de, in de nieuwe staging area gezet voor de volgende commit, maar hij heeft het wel gevolgd en hij zegt hier, kijk, er is een bestand verdwenen. Ofwel wil ik dat bestand ook laten verdwijnen in mijn versie, dan gebruik ik git rm en dan de naam van het bestand. Ofwel, en dat is geen wat ik nu wil doen, want het was een ongelooflijk belangrijk bestand met heel belangrijke inhoud, ofwel wil ik het bestand gaan herstellen. git restore eerste.txt. En wat is het gevolg? Ik heb mijn eerste.txt terug. Hierboven had ik het verwijderd. Ik had niet laten zien dat het weg was, maar geloof me maar, het was weg. Hè. En hier heb ik gezien dat ik het terug heb gezet. En nu is mijn status, daar kunt u trouwens wel aan zien, hè. hier is mijn status lucht. nothing to commit working tree clean. Hier verschilde de working tree van hetgeen wat in de head-versie stond. Hier zijn ze terug aan elkaar gelijk. Waarom? Wel, het bestand eerste.txt is teruggezet. En zo ziet u wat u allemaal kunt gaan gebruiken wanneer dat u een nieuwe versie wil maken binnen in, binnen in Git. Dit zijn de commando's die we hebben gezien. Git init gaan we gebruiken om uh, git te initialiseren, om te zorgen dat we in deze directory met git kunnen werken. Git status, heel belangrijk, gaan we gebruiken om de status op te vragen. Zo kunt u altijd zien wat de mogelijkheden zijn. Git add voegt een wijziging toe aan de staging uh, area. Dat wil dus zeggen, bij de volgende commit, git commit, zal dat worden teruggezet. Wanneer dat ik een bestand wil terugzetten dat uh, al in een commit zit, maar dat bijvoorbeeld verdwenen is uit mijn working area. Mijn working directory gebruik ik git restore. En via git log kan ik een overzicht opvragen van alle mogelijke uh, versies, van alle mogelijke commits die al gebeurd zijn. Dat was er maar eentje in dit geval. En dit zijn dus de commandos die aan bod kwamen binnen in deze video.